In deze video laat ik zien hoe je een Teams aanmaakt voor een klas en welke opties je daar allemaal bij hebt en wat slim is bij de inrichting om mee te nemen. Wanneer je in Teams binnenkomt dan zie je allereerst de tegels van al je teams waar je lid van bent. Bovenaan rechts zit een knop lid worden of team maken. Klik daarop. Allereerst Klik je op de knop Team maken om een nieuw team te maken. Heb je die knop nou niet, dan is dit uitgezet voor jouw school. En dan is dat dus iets wat je op een andere manier moet aanvragen. Wil je een team maken voor een klas, dan klik je allereerst op Klas. Je geeft de klas nu een naam. Slim is om daar de volgende zaken in te vermelden. Allereerst de klascode. Dan een streepje bijvoorbeeld. Uh, dan je naam. Eventueel het vak als je meerdere vakken geeft. En het jaartal het schooljaar. <coughs> Dat kun je doen door bijvoorbeeld alleen 1920 in te vullen. Heb je nou al een ander klassenteam, wat, uh, wat je ook veel hebt gebruikt en waar eigenlijk al een heldere indeling in zit, dan zou je eventueel nog kunnen kiezen om een team te maken op basis van een bestaand team. Maar hou er dan wel rekening mee dat weliswaar namen van tabbladen uh, worden meegenomen, maar dat je die opnieuw moet instellen. En ook bestanden worden niet meegenomen in uh, dit schabloon. Ik kies nu voor volgende. En in de volgende stap kan ik dan nu al leerlingen toevoegen en eventueel collega-docenten die mee moeten kijken of moeten doen in deze klas. Deze stap sla ik nu even over en ik laat straks zien waar je dat dan verder wel kunt doen. Want je wilt eerst je team inrichten. Het team is eigenlijk meteen gemaakt. Je ziet aan de linkerkant de naam. En die naam die zou je eventueel nog aan kunnen passen door op de drie stippeltjes te klikken en te kiezen voor team beheren. Bij instellingen en team thema kun je de naam van het team wijzigen en kun je er eventueel ook nog een ander icoon bij zetten. Andere instellingen die je hier ziet zijn bijvoorbeeld de lidmachtigingen en het is goed om dat eigenlijk meteen aan te passen. Wil je bijvoorbeeld dat studenten kanalen verwijderen en herstellen, wil je dat studenten tabs kunnen maken. Dat zijn allemaal dingen die staan uit, die zou je dus hier wel aan kunnen zetten. Het enige wat nu aanstaat hier is dat leden de mogelijkheid hebben om hun eigen berichten te verwijderen en om hun eigen berichten te bewerken. Die twee kun je dus eventueel ook nog uitzetten. Ga je met externe aan de slag? Dan zijn hier ook twee opties, die staan nu standaard uit. Maar je kan uh, eventueel gasten ook rechten geven om kanalen aan te maken. En om ook uh, deze kanalen weer te verwijderen. <kijkt> Goed. Um, een kanaal algemeen, zoals hier bij, hiernaast staat, dat is het allereerste kanaal wat je sowieso hebt. En in dat kanaal bovenaan zie je hier tabbladen. In een klasseteam zit daar een klasnotitieblok bij en opdrachten en standaard heb je ook een plek voor bestanden. En de cijfers worden ook getoond op het moment dat je de eerste cijfers via de opdrachtenfunctie hebt uh, aangegeven. Achter het kanaal algemeen kun je de machtigingen voor dit kanaal aanpassen en het is verstandig om dat te doen omdat je dan dit kanaal kan gebruiken om alle mededelingen te doen. En dit is ook het kanaal waar je bijvoorbeeld je huiswerk kan publiceren en waar je ook de opdrachten zult zien verschijnen zodra je die functie gebruikt. Dus bij algemeen klik je dan op de drie puntjes. Je zegt kanaal beheren en je verandert deze optie in alleen eigenaren kunnen berichten plaatsen. Je studenten kunnen dan niet meer hier hun berichten neerzetten en dat voorkomt dat dit kanaal vervuilt. Wanneer je nou in zo'n kanaal een uh, aankondiging wil doen, dan is het slim om daarvoor in ieder geval op uh, het A'tje te klikken, opmaakknopje uh, knopje, onder een bericht voor een nieuw gesprek. En je kan twee dingen doen, je kan het een titel geven, een onderwerp geven, dat springt er al wat meer uit. Maar je kan hier ook kiezen voor een nieuwe aankondiging. En dan zie je dat het een grote kop krijgt en dit is met name handig als je bijvoorbeeld huiswerk wilt laten zien. Bestanden toevoegen. Dat doe je via de knop bestanden. En omdat dit een nieuw team is, duurt het even voordat dit zichtbaar wordt. Dus ik schakel heel even naar een ander team wat ik al eerder heb gemaakt. Als je klikt op bestanden, dan kun je hierin uh, je bestanden plaatsen. Je ziet ook dat daar een extra map al staat, die heet lesmateriaal. En die is er juist voor bedoeld om materiaal met je studenten te delen, waarvan je niet wilt dat ze het ook bewerken. Dus open deze map eerst en zet daar dan via de knop uploaden of via nieuw. Als je een nieuw bestand wilt maken, zet daar dan je bestanden neer. Aan de linkerkant kun je ook extra kanalen toevoegen. Bijvoorbeeld als je met een groepje zou willen werken. Je ziet hier dat ik een kanaal groepje 1 heb gemaakt. En hier staat een slotje bij. Dit is namelijk een privé kanaal. Je kunt studenten dus ook apart in een kanaal laten werken, zodat andere studenten daar niet mee kunnen kijken, maar jij als docent kunt daar nog wel mee kijken. Een kanaal aanmaken, dat gaat weer via de drie puntjes achter de naam van het team. Je klikt op uh, kanaal toevoegen en daar geef je het een naam. Dus ik kan hier bijvoorbeeld een kanaal maken voor groepje 2. En standaard uh, is een kanaal toegankelijk voor iedereen, zoals het hier ook aangegeven staat. Maar je kan hier dan ook kiezen voor privé. Dus wil je studenten in kleine groepjes laten samenwerken en wil je ze daar het gesprek laten voeren en daar de bestanden laten delen, dan maak je hier een privé kanaal van. Klik op volgende en dan krijg je nog de optie om de mensen toe te voegen aan dit kanaal. In dit geval ga je dus de studentnamen intypen en die worden dan in het adresboek opgezocht. Ik sla deze stap nu even over. Bovenaan in je kanaal algemeen heb je de optie om meerdere tabbladen toe te voegen. En als je op dat plusje klikt, dan zie je welke opties je daar allemaal hebt. Er zijn er echt heel erg veel, maar beperk je eigenlijk tot, uh, tot een aantal basiszaken die je echt nodig hebt. Want te veel tabbladen zorgt er ook weer voor dat het overzicht uh, minder wordt. Dan kan je er beter voor kiezen om bijvoorbeeld een nieuw kanaal aan te maken en om daar de tabbladen neer te zetten voor een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. Wat je zou kunnen overwegen is om hier bepaalde documentsoorten neer te zetten. Heb je bijvoorbeeld een lesplanning, of heb je een rooster, zet er een Excel document neer, zet er een Word document neer, of een PowerPoint. Dus alles wat je met je studenten meteen wilt delen, zodat ze het makkelijk kunnen vinden. Dat geldt ook voor een pdf bijvoorbeeld. Uh, wat ook kan is een stream video. Dus heb jij een video opgenomen en wil je die delen, dan gebruik je de knop stream. Uh, je kan ook een kanaal in stream hier neerzetten, zodat al je video's aan zichtbaar worden. En je kan dus ook een externe website hier toevoegen, door gewoon op website te klikken. En dan kan je eigenlijk elke willekeurige website, je kan, past hier bijvoorbeeld uh, de naam aan. In dit geval zal ik hier een padlet aan toevoegen. En hier staat nog een optie. Ik moet er nog https dubbele punt voorzetten. Dan is het de geldige url. Hier staat nog een vinkje aan. Dat betekent dat dit ook gemeld wordt in het kanaal waarin je de tabblad aanmaakt. En dan zien studenten van oh er is een nieuw tabblad bijgekomen. En daar kun je eventueel dan ook op reageren. Ik laat het vinkje nu aanstaan. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat uit te zetten. Omdat het ook je tijdlijn kan vervuilen als je heel veel tabbladen gaat aanmaken. Ik klik op opslaan. En de tab padlet wordt eigenlijk meteen ook geopend, dus je ziet meteen of je juist juiste URL hebt ingevuld. En hier zie je dan uh, hoe dat eruit ziet. Dit is een padlet waar uh, allerlei uh, lesmaterialen worden gedeeld. En ook als je in posts in de gesprekken nu kijkt, dan zie je dat er een nieuw tabblad is toegevoegd. En de naam van dat tabblad met een linkje eigenlijk naar dat tabblad is dan meteen zichtbaar. Dan nog de rest van de instellingen voor je team. Klik op de drie puntjes en klik op team beheren. Hier kun je ook uiteindelijk je studenten gaan toevoegen, lid toevoegen, maar een andere optie om studenten toe te voegen is om een teamcode te gebruiken. Onder de knop instellingen staat teamcode en die teamcode kun je genereren. Studenten, uh, die, je stuurt ze dan die, uh, die, die code en onder diezelfde knop die ik gebruikte om een team aan te maken staat ook lid worden. Zij vullen dan in dit vakje de code in en zijn dan meteen lid van jouw team. Dus dan hoef je ze niet één voor één allemaal toe te voegen. Dit waren eigenlijk de basisstappen om een nieuw team te maken en om de eerste instellingen goed te zetten. En uh, kijk vooral ook naar de andere video's in mijn videokanaal om uh, verder op de specifieke instellingen en de mogelijkheden van teams in te gaan.